De online wereld raast maar door. Maar hoe blijf je op de hoogte van al die online ontwikkelingen? Dat kan met de webinars van Frankwatching. Zo blijft je kennis over de online onderwerpen die voor jou van belang zijn up-to-date. Onze experts praten je in één uur helemaal bij. En jij krijgt volop de gelegenheid om direct je vragen te stellen. Gewoon online, vanuit huis of vanaf je werk, ook met je smartphone of je tablet. Schrijf je in, klik op de link, vul je e-mailadres in en klaar. Volg het webinar live en stel direct jouw vragen aan de experts of bekijk de webinar achteraf wanneer het jou uitkomt. Ook beter op de hoogte blijven van online ontwikkelingen? Bekijk nu welke webinars er op de agenda van Frankwatching staan.